Goedemorgen. Het is vroeg. En ik ben Blondie aan het zadelen. Alleen ik voel me een beetje Ariel. Want ik heb nooit echt een hele felle kleur aan op Blondie. En uh, Blondie heeft ook nooit een felle kleur aan. En nu hebben we Ariel. Oh, dat kon je al zien? Of... Oh, ja, okay. ik zie het nu al. Nou, ja. Ariel. Wij gaan rijden. Misschien moet je even zingen. Nee. Het was heel leuk dat je dit zo. Ja, heel mooi. Waar ga je rijden? Wat ga je doen? We zijn nog steeds bij Basti aan de recht. Steven is nu aan het lessen. En dan ben ik daarna. Kom maar. Uh... Een volte, 12 meter ongeveer om mij heen. Zodat je altijd weet: of je nou op een volte bent, of een gebroken lijn, of de lijn, of de hoefslag, hoe je paard is ten opzichte van de lijn waarover je rijdt. Dus als jij de volte lijn voor je kan zien, dan heb je eerder het idee dat die, of die bijvoorbeeld ten opzichte van de lijn naar buiten valt, of naar binnen, of te veel stelling heeft, of te weinig. Zo. En dan ten opzichte van die volte lijn. En nou kijken of je een beetje schouder binnenwaarts kan rijden. Dus je richt hem met de schouder naar mij en je kijkt naar ons, dat jouw lichaam draait. Kijk, dan draait hij al meer mee, of zij. En dan met je binnenbeen geef je een beetje wijkhulp. Dus alsof je zo de volte ook uit kan wijken. Terwijl je de voorhand naar mij blijft sturen. Dat ja. En dan is hij een beetje schouder voor nu. Als je dan nog wat schuiner gaat, dan kom je op drie sporen. Dan is je schouder binnen, drie sporen. Nou, hoe krijg je hem schuiner? Door hem voor een beetje af te remmen en te draaien. Precies. En dan iets een stap verzamelen nog, dus iets meer terug. En dan weer opstijgen. Ja, daar voel je? Daar. Belonen. Goed. Dat, je dat die hulp en de reactie daarop, dat dat een, een herkenbaar iets wordt. Voor het wijken en straks ook voor het schouder binnen. U nog een keertje eens verzamelen, rem hem iets af en draai in. Ja, heel goed. En recht. Goed. Nog maar een keertje. Kijk, dat is ook zo. Als het paard te hard stapt, dan kan hij niet dat doen omdat hij die, die verzameling niet kan maken. Goed zo. Goed zo. Goed, en weer recht. Eerst recht naar B en dan schouder binnen op die lijn. Iets afremmen en iets meer opzij. Daar. Voel je? Ja. Voel je heel goed als dus die binnen achterin gaat stappen. Dus wijken moet je eens beleven als schouder binnen op een diagonale lijn. Nou, dan draaf maar aan. Dus dat is voor jou ook heel nuttig om... Uh, Elke dag of om de dag zo op die volte in stap schouder binnen te oefenen, ietsje voorwaarts zo ja, en dan hier volte 15 meter om ons heen. En dan is de eerste doel weer dat je ziet waar die volte ligt, of er een ring op de grond ligt waarover je rijdt. Moet zo. En nu ga je, zonder dat die schouder binnen gaat lopen, alleen wat meer stelling vragen ten opzichte van die lijn. Met je binnenhand laat je hem een beetje naar binnen volgen. En dan, dan eigenlijk test je en creëer je de zijdelingse nagevelijkheid. Dat als ik wat met mijn binnenhand vraag, volgt hij dan helemaal zonder weerstand. Nou, dan zie je dat hij nog een beetje zo opdrukt of wat tegen. Dus dan blijf je rustig zo herhalen totdat je... Als jij naar links iets stelt, dat ze helemaal mooi, ja daar, ontspannen volgt. Heel goed. Goed zo. Goed zo. Wenden, kijk, naar, kijk maar naar F. Kijk naar F. En rijd de linkerschouder van het paard naar F. Doe je rechterbeen nog steeds. Ja! Ja! En dan het laatste stukje. Iets meer nog opzij voor je rechterbeen. Ja. Maar de, de, de, de drie kwart was helemaal goed. Voor, ja, iets voorwaarts. En nog een keertje. En, en de linkerschouder van haar weer op die F mikken. Je ziet dat linker voorbeen als het goed is een klein beetje zou uitslaan. Dat moet naar die F. En nou nu iets stelling en rechterbeen. Die op het eind ook blijft. Ja, even stap, beloon. Goed. Nu heb je, je al je tools om dat wijken goed te gaan trainen. Ja. En het meest functionele, zeg maar, om het voor haar makkelijker te maken, is dat Volterwerk. Dus dat moet je veel doen. En dan voor ietsje afremmen. Iets meer eerst naar binnen sturen. Met links en dan opzij voor je linkerbeen. Iets meer de schouders naar binnen met twee teugels. Meer. Ja. Ja. nog een keertje langzaam stappen en kijk naar ons. Kijk, dan draait hij al. Goed. Superbelangrijk hè, je het kijkt waarna je paard wil richten. Zie je ook weer? Kijk naar X. Goed. En langzaam stappen. Als hij te driftig stapt, dan heeft hij te veel aanspanning in de rug. Goed zo. Dan kan hij dat niet ontspannen doen. Goed zo. Goed zo. En nou recht en naar draf. Nu het schouder binnen op de volte. Indraf. Even je linkerbeen opzij. En draai weer meer en kijk weer meer naar ons. In het midden van de volte. Daar ja. Dan zit die links moeilijker. <laughs> Iets meer denk ik de volte vergroot voor je binnenbeen. Dus dat je, dat je de volte uitrijdt. Precies. En dan naar links sturen. Daar, daar. En recht. Hoeslag volgen. Kleintje voorwaarts. Super, blijft die ook mooi in je hand toen je van voren reed. Draaf maar aan, doorzittend. Kleinje voorwaarts. Grote volte bij C en dan op die volte weer hetzelfde een paar keer iets naar voren rijden. Met het doel dat hij in je hand precies hetzelfde nagevelijk blijft. Ja, heel netjes en naar galop. Kijk, goed. Dat is echt goed. Wat mooi is, je ziet nu al in die draft, dat het veel makkelijker dan gisteren gaat, dat als je iets voorwaarts rijdt, dat die nagevelijk blijft. Dus wat je achterin rijdt, geeft geen spanning. Daarom galopeert ze nu ook eigenlijk meteen vloeiend aan. Ja. Goed zo, mooie. Mooie aanleuning zo. Super, hoe slag volgen? En dan ben je a vol te vijftien meter, en die verklein je weer steeds en hoe kleiner je gaat hoe meer je naar de pilaar ook moet kijken zelf en je lichaam draaien dan draait het paard mee om binnen achter daar precies ja draai draai ja, precies goed ja en dan langzaamaan weer wijkend vergroten goed goed En oeslag volgen midden galop en weer terug ietsje verzamelen. Aan de rechter teugel een klein beetje nagevelijk maken door iets naar rechts te vragen. Hier ook ietsje je hand naar rechts. Zo, goed. Grote volte. Mooi, dit. En dan midden gelopen met die volte. Blijf naar rechts sturen. Ook een rijje voorwaarts. Blijf naar rechts sturen. Ja, mooi hoor. En dan uh, rustig weer terug naar gelopen. Super. Nog één keer midden gelopt, terwijl je de rechts naar gevelijk houdt in de stelling. En weer sluiten naar arbeidsgelop. Super. Naar stap en belonen. Goed hoor. Ja, heel erg. Echt. Echt mooi.